Nou, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het is rond uh, 8 uur. Uh, de actie gaat zo van start. Iedereen is uh, bezig met ontbijt. Uh, uh, wie ben jij? Ik ben Jelle Klaas. Ik ben mensenrechtenadvocaat en ik werk voor het PILP, Public Interest Litigation Project. En ik ben hier met het team vandaag als Legal Observer. Oké, okay, en wat uh, houdt dat precies in? Wij maken ons nogal zorgen over het recht op demonstratie in Nederland. Het staat erg onder druk. Uh, de politie en de gemeente gaan steeds uh, nou, verder om dat recht in te perken. Dat uh, hebben we een aantal keer gezien. Wij steunen rechtszaken daarover. We hebben we ook een paar over gedaan. En nu willen we eigenlijk uh, nou, eens kijken op deze actie. Hoe de politie hiermee omgaat. Uh, en en uh, nou, hoe de gemeente ermee omgaat. Uh, en als support voor de activisten om ze meer te vertellen over hun recht. Oké, okay, en verwacht je veel werk te gaan hebben vandaag, of kan je dat dan niet zeggen? Ik heb echt geen flauw idee, ik heb geen flauw. we zijn klaar voor veel werk als nodig, maar we gaan vooral observeren, dus veel aantekeningen maken. Dus stel dat het tot rechtszaken of klachten komt, dat ook onze visie of wat wij denken dat er is gebeurd, dat het ook kan worden gebruikt. En verder denk ik dat best wel veel mensen wel op de hoogte zijn van hun rechten, maar ja, je weet het nooit, daar kunnen we wel nog wat meer over vertellen. En uh, waar kan je die... Uh informatie dan precies gebruiken die je vandaag opdoet, geef je die aan de rechtbank of... Uh... Indien nodig, we staan in contact met de advocaten, de straffige advocaten mochten de mensen gearresteerd worden en mochten de klachten nodig zijn dan kunnen we daar ook mee helpen of de activisten zelf en dan kunnen wij een iets neutralere visie over wat er precies gebeurd is op welk moment uh, en wanneer de politie misschien over de schreef is gegaan en dat soort punten kunnen we dan, uh, dan aangeven. Oké, okay, super. Dankjewel. Graag gedaan.